Ons congres wordt afgesloten door Mark Vletter, eigenaar van Voice Spindel, al jarenlang pionier van werkgeluk. Hoe faciliteer je het op de werkvloer? Wat levert het je op? En waarom moeten we allemaal inzetten op werkgeluk? Je hoort het 21 september in de mediacentrale van Mark Vletter.